We gaan even lekker ontbijtje. Ik wil zo meteen zetten voor mijn bestelde maaltijd weer en dan ga ik hem meteen zelfs meenemen. Urk is de Pleistoia. Op Urk gebeurt het, hè? We hebben op dit moment zitten we bezig met uh, in het kader van circulaire economie om te kijken wat kunnen we met de restwateren van het bedrijventerrein. Hoe kunnen we de afvalstroom van onze visrestproductie uh, eigenlijk veredelen? Er zijn vanmorgen ook diverse voorbeelden geweest voor geweest... Uh, ...om de cosmetica-industrie uh, op te zoeken, uh, Skin for Skin is genoemd. Uh, ja, hier gebeurt heel veel. Wat me opvalt hier is echt de enorme energie die er hangt. We zijn hier echt samen bezig. Dus je hebt de overheidsinstanties, je hebt de provincie en de gemeente die nou samenwerken, de ondernemers, het onderwijs is vertegenwoordigd. Dus je kan zien dat we samen met z'n allen de schouders onderzetten om toe te gaan naar een circulaire economie. De belangrijkste tip die ik mee wil geven aan de ondernemers die met circulaire economie bezig zijn is zoek verbindingen met elkaar. Dus we zijn sterk geneigd om ook Vanuit onze kennis en specialisatie te kijken, dat is heel begrijpelijk, maar zoek juist die kruisbestuiving met elkaar. Eigenlijk zijn we als overheden ook consumenten. Wij doen inkoop en kunnen daarmee met ons volume ook invloed uitoefenen op de producenten. Door bepaalde eisen en verlangers op tafel te leggen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Dus ik denk dat als we dat samen doen, dan staan we ook sterker. Eigenlijk is het tell de story. Dat doen wij al zullen te weinig. Vanmorgen hebben we het wel gedaan. Twee aansprekende sprekers en ik denk dat we ons goed op elkaar gezet hebben. We praten maar met een kangen. Dus met elkaar kunnen we een hoop bereiken. En dat lijkt me een hele mooie afsluiting voor vandaag. Dank voor uw komst. Tot de volgende keer. Uh, en met een kanger aan de gang. Dankjewel.